Ik kom bij Lisette en Lisette is, uh, zit in mijn Business Coach programma en ik wil ook iemand die in dat programma zit iets laten vertellen. Ja. Nou, ik ben Lisette van De Ontspannen Ondernemer uh, en uh, vorig jaar zat ik ook hier uh, bij De Reuzensprong en uh, Op het eerste oog ging het met mijn bedrijf eigenlijk geweldig, want ik had uh, super leuke klanten. Ik was trainer in grote bedrijven als L'Oreal en Tele2. Ik had een goed lopende yogastudio en ik coachte hier en daar... ...loopbaancoaching en livecoaching en yoga bij stress en burn-out gaf ik. En nou, ik deed van alles en nog wat. Maar eigenlijk was ik helemaal niet happy. Want ik merkte dat ik heel versnipperd bezig was. en Ik merkte ook heel erg dat uh, uh, eigenlijk die, uh, dat gebrek aan focus en, en dat hele harde werken ten koste ging van uh, heel veel dingen, waaronder mijn sociale leven. Terwijl ik geloofde dat het leven daar dus niet voor bedoeld is, maar om gewoon een beetje plezier te hebben in het leven. Dus ik zat hier echt met een doel van oké, okay, ik ga hier nu leren om het anders te doen. Nou, ik heb een heel uh, leuke paar dagen gehad en toen uh, besloot ik uiteindelijk uh, om uh, eerst in het jaarprogramma te stappen. Nou, dus toen het business coach programma gaan doen. Nou, en uh, dat heeft echt mijn bedrijf in een... Snel vaart gezet want ik ben na de zomer gestart met uh, vier maanden programma vond ik super spannend dus ik deed het nog onder het mond van een case study <lacht> want dat vond ik minder eng om dan te verkopen en toen uh, nou, begon ik en toen had ik gewoon acht deelnemers dus ja super. zo uh, Ja heel blij. Super, ja, een wat, wat verdien je ermee zo? Nou <lacht> <lacht> ik zit uh, nu ik heb namelijk ook een uh, goede, goed besluit genomen ik heb ook de yoga studio verkocht <lacht> Vorige week is de deal rondgekomen. Dus als ik dat meetel, dan zit ik bijna op een ton. Oh wow! wow. Super. Ja. ja. ja. ja.